Paas is weer een aantocht en dan denk je natuurlijk aan paaseieren zoeken, brunchen en naar de kerk gaan. Alleen is dat naar de kerk gaan voor veel mensen vervangen door naar de Woonboulevard gaan. Maar waarom eigenlijk? Crisis of niet? Of tweede Paasdag gaan nog altijd veel mensen naar de Meubelboulevard. Ik wil wakker met een kaart van de Paasdag voor. Ik pers een feste en nu er vandoor. En Pasen komt eraan. Verwachten jullie dat het een beetje druk gaat worden? Wij verwachten zeker dat het druk gaat worden. Wij hebben er ook goed op voorbereid, dus we zijn helemaal klaar om extra klanten te gaan ontvangen. Ik heb wel de verwachting dat het flink druk gaat worden. Uh, uit ervaring is vooral de tweede paasdag echt een dag waarop mensen besluiten om uh, te gaan winkelen, grote uitgaves te doen. Het is wel nieuw voor mij in de woonwinkel. Uh, maar uit ervaring is het altijd druk. Met Pasen, eh, eerst paasdag niet, want dan gaan we zelf dicht. Hè. Dus, maar de Tweede paasdag verwachten we wel best wel drukte. Ondanks het feit dat het erg uh, warm gaat worden, of in ieder geval goed weer gaat worden. En heb je enig idee waar die drukte rondom Pasen vandaan komt? Ik denk dat, uh, dat de mensen uh, vooral heel erg blij zijn dat ze weer de deur uit kunnen, dat ze weer naar de woningboulevard kunnen en uh, dat ze weer uh, ja, nieuwe spulletjes ook voor hun huis kunnen halen met nieuwe leuke paaskleurtjes. Uh, het idee om lekker uit huis te gaan, wat te doen, lekker ondernemend zijn. Het uh, is ook vaak wel iets dat je met je gezin doet, dus ga je lekker met het gezin eruit, een beetje geld uitgeven. En uh, heb je, uh, hebben jullie toevallig ook een paasactie? Wij hebben Op dit moment hebben wij geen paasactie, maar we, hebben wel, we proberen de winkel wel zo leuk mogelijk in te richten. We hebben leuke lekkere hapjes klaarstaan, paaseitjes, paaskoekjes dus, uh, en we hebben altijd een bakje koffie voor de klant. Wij hebben een paasactie waar ik nog niks van mag zeggen, jammer genoeg. <laughs> Oké, okay, dat is jammer. We hebben diverse paasacties. Uh, we zijn 40 jaar bestaan uh, BTB. en daar hebben we al diverse acties op. En met de paas haken we daarop in, uh, met leuke acties van Boxwings voor weinig centjes. En wat ga jij zelf doen met Pasen? Ik, uh, ik ga zelf gourmetten en uh, misschien even een leuk, uh, leuk festivaleshop zoeken. Dus uh, naar de kerk zit er voor jou niet meer helemaal in? Nee, nee, nee. Ik zou graag willen zeggen voor mijn opa en oma dat het er wel in zit, maar dan zou ik liegen. Ik ga toch liever een biertje drinken. Nee, die kans is heel klein. Um, zou je zelf naar een woonboulevard gaan als je dan vrij zou zijn? Zou je dan zelf naar een woonboulevard gaan? Ja, dat zou ik wel doen, maar niet zozeer met de intentie om specifiek geld uit te geven. Okay. Als het slecht willet, zou ik inderdaad misschien in een winkel gaan bezoeken. Voor dingen die ik nodig zou kunnen hebben. Voor de gezelligheid, meer. Dus ja. Uh, op de eerste paas, man. Baby, en de tweede paasdag. Dan doe ik wat niet op de eerste paas, man. Onderweg eet ik 24 chocolade-eiers. Kom ik aan bij de parking? Staat een gast met wat flyers? Wat dak ik nou?